De Piratenpartij staat voor weerbaarheid van mensen, zowel in tijden van crisis als daarbuiten. Een gemeente waar de inwoners ook in tijden van crisis op hun gekozen vertegenwoordigers kunnen vertrouwen. De economische crisis, de coronacrisis, we maken te vaak mee dat in lastige tijden mensen tussen wal en schip vallen. Dat moet anders, dat kan anders en daar willen wij aan bijdragen. Onze generatie, van de boomers tot generatie Z, hebben meer crisis meegemaakt dan we doorgaans willen erkennen. De coronacrisis leeft bij ons allemaal en we duiken van de financiële crisis in de woningcrisis en in de volgende crisis. En iedere keer weer vallen er groepen mensen tussen wal en schip. De kern van onze basisbeginselen is empowerment. Mensen in staat stellen autonoom te zijn. Mensen steunen waar nodig om zelfbeslissingen te nemen zelfverantwoording te nemen om zelfstandig een mens te zijn. Te vaak praten we over mensen en niet met mensen. Te vaak willen we de redders zijn en houden we daarbij de slachtoffers in een slachtofferrol gedrukt. Te vaak gaan we uit van wantrouwen en angst voor misbruik. Iedereen zit in de verdediging. Maar we moeten het toch echt allemaal samen doen. Om je als mens te ontwikkelen zijn bestaanszekerheid... Goed onderwijs, een leven lang, sociale contacten en erkenning voorwaardelijk. Dat zijn dingen waar we samen voor kunnen zorgen, zonder daarbij het belang van empowerment te vergeten. De Piratenpartij draagt hieraan bij. Een basisinkomen zorgt voor bestaanszekerheid, goed onderwijs voor ontwikkeling en ICT moet privacy juist beschermen en niet schaden. Weerbaarheid staat bij ons altijd centraal, en zou dit in alle beleidsbeslissingen moeten zijn. Een Utrecht waar iedereen veilig en gezond is. Een Utrecht waar iedereen gewoon mens mag zijn. Dit is de stad die wij willen. De stad voor iedereen. Waar niemand tussen wal en schip valt.